Welkom bij de minicursus Praten met Prosodie van NT2 Spraak. Deze cursus bestaat uit vijf delen. Ik geef in elk deel uitleg over de Nederlandse prosodie. De klemtoon, het spreekritme en de intonatie. In deel 5 doen we een quiz. Maar eerst, wat is prosodie eigenlijk? Gewoon doen, gewoon doen, gewoon doen, gewoon doen. Je kunt woorden op verschillende manieren zeggen door de lettergrepen langer, korter, hoger of lager te maken. Dit noemen we ritme en intonatie. Het ritme en de intonatie van een taal noemen we samen de prosodie. Prosodie geeft extra informatie aan je woorden. Vergelijk maar eens foto A en foto B. A. Uw rechterheup ziet er goed uit. B. Uw rechterheup ziet er goed uit. Prosodie is per taal verschillend. Er zijn leuke video's waarin mensen nadoen hoe talen klinken in de oren van buitenlanders. Ze gebruiken daarbij geen echte woorden, maar wel de klanken en de specifieke prosodie van de taal. Google maar eens op What languages sound like to foreigners. Dat was deel 1 van deze minicursus. Het volgende deel gaat over de klemtoon. Tot dan!